<laughs> Welkom bij Iedereen kan haken. Ik heb vandaag de action sweater aan en de action sweater is een sweater met alleen stokjes, zoals je ziet. Zie je? Dit is de mouw, poortsteekje. Het zijn alleen stokjes, heel makkelijk om te haken. Even kijken of ik het goed kan laten zien. Hij is uh, gemaakt van. Uh, ja, daar ben ik weer. Hij is gemaakt van uh, stokjes. Er uh, zit een heel klein sierandje in dat je steekt in de andere in de achterste lus. Maar uh, ik zou zeggen, kijk lekker op YouTube mee. En bestel anders het patroon. Ik uh, stuur dan een tikkie En uh, ja, dan kan jij ook aan de slag met je action sweater. Nou, ik zou zeggen. Tot de volgende video!